Hey Blackjack, kijk eens Blackjack! Oh, Blackjack! Oh, Joyce, kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Goed zo Joyce! Hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Dat is lekker Blackjack! Oh, Blackjack! Hey aan de bel, kom eens! Kom eens, kom eens! Hey aan de bel, kom eens! Hé hey, Annabel, kom eens! Kijk eens! Oeh, daar gaat de rest van daar! Hoe hey. oh, Joyce, kom maar Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, Hé, hey, Annabel, kom eens! Er ligt er nog in zeker! Ja, daar ligt nog iemand. Oh, Arnebel! Kom met jouw. Hey, Black Jack, je bent al in de achterkant. Hop. Kom met jouw. Kom met jouw. Oh, jouw. Klek check! Goed zo, Joyce!